Ik ja. En ik ben papa. En boem! Wie ben jij? Papa is Brian. En Sambo is aan David. De moeder van het gezin. En samen zijn we de familie van mij. Ja, papa. Mama, Brian en Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Hoi. Ga jij de vlog openen? Zeg je Welkom bij een nieuwe vlog. Durf ik in Nederland te gaan? Ja, jij gaat eten? Lekker ja, Kijk, Wat is Berber aan het doen? Ook rozeintjes aan het eten. Ga jij zeggen, welkom bij een nieuwe vlog. Welkom bij een nieuwe vlog. Yay. Nou, zoals Berber al zei, een hele goede dag. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik trek even mijn crocs aan. En we zijn weer aanwezig bij een nieuwe vlog met Bye. kindertjes. Wat gaan we vandaag doen? Nou ja, niet veel. Een beetje yes. de treinbaan slash kerstbaan opbouwen. We gaan niks doen, hè? We gaan lekker chillen thuis. Ja! Yes! Vuurtje erbij. We hebben een heel handig bord gemaakt. Zodat Brian precies weet wat hij moet doen. Op welke pa, tijd door de week? Papa? Ja. Ik zie daar rook. Zie jij rook? Zullen we eens kijken wat dat is voor rook? En daar had hij. Wat Een Kampvuurtje. Niks. een kampvuurtje even. Even weer wat hout verbranden. Kom maar lekker naar binnen. Welkom bij een nieuwe vlog. Welkom bij een nieuwe vlog. En wat heeft mama allemaal? Waar is mama al de hele dag mee bezig? Ga jij dat laten zien? Oh, ze is nu nog met de pakketjes bezig. Wat hebben we dan? Afblijven. hè? Een treinbaan, ja. En dit. Wat mooi. We hebben wij ook dit. Ja, en lichtjes voor de deur. En grap een gezellig Oh, lichtjes voor de deur. Wat een gezelligheid. en ook. Oh ja, maar die hoort hier niet bij. Die hoort op de kast. Ja, het hoort. uit hoor. Dit is een beetje. Het is op. Het is gewoon zo klein, maar het is gewoon een beetje hard met de.. mag niet te dichtbij, hè jij? Want het is bijna winter. Ja, nu nog herfst, maar het is wel lekker op te blazen. een Kom, papa! Wat is er? Koud! Oh. Huh? Eh. Wat zeggen we dan tegen oma ook maar? Hallo. Hier kijken. Hallo. Hier kijken in de les. Hallo. <laughs> Ze wilde zelf zien. Oh, ik ben op de kop op. Ze wilde zelf zien. Artella, Artella. papa. Daar zit onze Bob Ros met de kwart. Vrouwelijke de... Bob Ros. Even een Kerstdorpje Annex treinbaan uit de grond. Ja, je hebt die treinbaan gedaan. Want kan ik niet. Ja, oké. Okay. Maar je hebt er wel een pareltje weer van gemaakt. Die bloemisten in jou, die haal uh, je er niet snel uit. Maar hoe kom je zo op het idee, schat? Wat? Want zo'n hele huisjesmania, treinbaan en... Hoe kom jij op het idee? Ik voel het een beetje Nee, maar waarom dit opeens in huis? Leuk, het is gezellig. Ja, het is wel gezellig. Maar ook de voortuin, ik zal de voortuin even laten zien. Zo, ons helemaal punt. En dan stap je bij de familie Romein binnen. Familie, Scheepje je Romain niet Oh, knuffelbom. Knuffel, Tom! Knuffel, afval! Knuffel, Nee, hoe komt dit toch? Ik word gekneveld! Help! Doe ze anders nooit! Doe ze anders nooit. Gaan we een vlees eruit halen? Licht al vandaag. Licht al daar! We hebben. Slavinken. Wat zullen we daarvoor groen bij gaan maken? Spetspot, ben ik geen heldin voor de bloemkool. Appel, lekker. Een Ik heb een Ik heb Lekker. Ik heb zo. Ik heb zo. een been zo. Nee, ja. Ik heb zo. Ik heb zo. Ik heb zo. Ik heb zo. heb zo. Ik heb zo. is heb zo. Ik een zo. Nee, niet op de bank, stoelen springen. Kijk dan. Wat heb jij? Even... Wow, wat goed gedaan. Dit is al Maar even zitten met je mes. Ik ga even bij het vuur, kijk. Kip, kip, kip, kip, kip, kip. Zo. Nou ja, goed is op. Nee, eens kijken of de kindertjes binnen aan het doen zijn. Wat zullen jullie aan het doen? Hallo. Hallo. Zo, en de kleurwijn staat te koken. Berber niet uitdagen. Ja, dat is leuk. Hoi. Hey, ik ben een lekker kleurwijntje aan het maken ook al vrij. Waar ben ik dan? Een kaneelstokje, een sterrenijs, een druivensap en sinaasappelpartjes. De TV-film. Want wat zit je te kijken? Reus, greens. Ben je nou aan het filmen hoe ik dat ophouden? Nee, ik was Berber aan het filmen, alleen jij komt er doorheen stampen. Nee. Dat is een heel ander verhaal. R, I, N, G, E. En nog een sch. R, I, N, C, H. Ook goed. Wat? Het was het nog heel andere toch? Ik wil een apenstoepje. Nee. Ja, je hebt het ah, verdomd Ik wil graag filmen. Ah, heeft hij het? Ik wil, het buik, papa. Papa, mag ik? Een... Bedankt. Wat wil je doen? Ik kom ook wel spijkertjes tegen. Ja, dat is te verwachten. Duim omhoog allemaal. Ah. Niet omhoog, doe duim omhoog allemaal. Bedankt voor het kijken. Ik wil een duim omhoog. Duim omhoog, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Druk even op abonneren. En druk even op het duimpje omhoog. En tot de volgende vlog. voor het kijken allemaal. Leuk dat jullie hebben gekeken. Hé, Berber, zeg jij nog even gedag? Nee? nee? Dank jullie wel voor het kijken. Druk even op abonneren hieronder. Druk even op duimpje omhoog en uh, vergeet geen reactie achter te laten. Ik ga nog even met dit leuke speeltje aan de slag. Met je kwijter! Wat Warcraft. varkweft! Wow, wat een Nou ja, tot de volgende! Oh ja